welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag de keltische weefsteek haken hij is niet moeilijk tenminste um, het is even wennen omdat je in een kruisje werkt maar um, hij valt wel aan te leren want de dubbele stokjes die zeg maar die hier vandaan komen die trek je omhoog en dan ga je eigenlijk weer dubbele stokjes daarop zetten Um, ik ga het heel rustig uitleggen je haakt hem met haaknaald nummer 10 en de luxury wool van de zeeman daar zit 150 meter op en hij is 100 gram um, ja. allereerst wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het kijken naar ja, het haakkanaal. Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog is hartstikke fijn. Dan weet ik ook welke video's je leuk vindt. En uh, abonneren natuurlijk hieronder. Op het einde van de video zie je mijn foto. En als je daarop klikt en je zet de notificatiebel aan, dan uh, krijg je als eerste de film geüpload. Deze keltische weefsteek is deelbaar door uh, vier dus je maakt een opzetketting, een opzetlus en ik zal even mee beginnen en je pakt een bolletje wol en je begint met een opzetlus. Haaknaald nummer 10 en hij is deelbaar door 4 en omdat je twee steken aan de zijkanten hebt um uh, heb ik 36 steken opgezet? 1, 2, 3, 4, 5. En als je bij 36 bent, dan zie ik je weer terug. Ik heb nu 36 losse kettingen opgezet. En dan pakken we 1 losse nog om te beginnen. Want we zetten overal in elke steek. Dus je gaat echt in de eerste steek hier een vaste maken. In elke steek een bolletje wegleggen tot je weer 36 vaste steken hebt. Als je 36 vaste steken hebt op het einde, dan zie ik je weer terug als je op het einde bent van de toer met vaste, dus het begin dan sla je nog een keer om en dan doe je nog drie lossen en dan keer je je werk en dan gaan we in elke steek gaan we een stokje zetten elke steek gaan we een stokje zetten als je op het einde bent van deze toer, dan zie ik je weer terug we zijn op het einde van de toer met de stokjes en dan komt het er zo uit te zien dit is je begin eigenlijk om de celtic weef of de keltische weefsteek te kunnen haken en je begint met één losse en je keert je werk Dus dit is het begin, en de steek is deelbaar door 4. Maar we zetten even twee halve stokjes hier in de eerste steek. Dus één keer omslaan, insteken, omslaan, doorhalen door 3. Dus een half stokje omslaan, insteken, draad ophalen en omslaan door 3 dan heb je twee halve stokjes gemaakt en dat is om de zijkanten netjes te krijgen en dan gaan we aan de keltische weefsteek beginnen aan de keltische celtic weave stitch en je slaat twee keer om want het is altijd een dubbel stokje en dit is je groepje van 4 1 2 3 4 en je begint in de derde en je begint altijd in het van het groepje van 4 in de derde dat stokje pak je als een uh, relief stokje maar dan een dubbel dus je legt hem altijd van achter naar voren dat hij aan de voorkant komt je slaat om je haalt één keer door je slaat om je haalt door twee je slaat om je haalt door twee je slaat om en je haalt door twee dus deze schuine die heb je nu gedaan en dan pak je de vierde van het groepje van 4 pak je weer een relief stokje je slaat om je haalt door omslaan door twee omslaan door twee omslaan door twee en nu heb je twee relief stokjes gehaakt en ik zal even pen en papier bijpakken om te laten zien wat we nu gedaan hebben kijk we hebben eerst dus de ketting van lossen gehaakt daarop hebben we vaste op ieder losse een vaste toen zijn we met stokjes begonnen dan de eerste twee dus dit zijn stokjes Uh, de eerste twee steken zijn halve stokjes en dan heb je deze dit is de eerste de tweede de derde en de vierde en op de derde en op de vierde daar zet je een relief stokje op dus meteen als je deze gedaan hebt die halve stokjes hier deze de tweede dan ga je eerst naar de derde en vanuit de derde dan ga je weer naar de vierde dan ga je dus zo, eventjes laten zien Kijk of het licht zo goed opvalt je gaat eerst naar de derde en dan naar de vierde en dit plaatje dit moet je even goed in je hoofd houden want dit is altijd het uh, de methode, eerst van het groepje van 4 ga je naar de derde en naar de vierde we hebben nu dus uh, het tweede reliefstokje gedaan op het vierde stokje. Dus nu gaan we weer twee keer omslaan en dan gaan we aan de voorkant langs en dan gaan we de eerste pakken. Dus we gaan vanaf de vierde gaan we weer de eerste pakken. Daar gaan we ook een relief stokje van maken. slaat om en je haalt door. Dan heb je vier draden op je haaknaald. Omslaan door twee, omslaan door twee, omslaan. Door 2, en nu dan heb je dus al 1 2 3 relief stokjes gemaakt. Dan ga je nu naar de tweede. Ik leg het nog een paar keer uit hoor. De tweede stokje, dat pak je op als relief stokje en dan ga je weer afmaken door 2, door 2 en door 2. En je heb je eerste groepje van 4 al klaar. Ja, en het ziet er heel rommelig uit, maar het is niet moeilijk. We gaan nu weer twee keer omslaan dan pakken we weer eventjes het groepje van 4 dus dat is dit dit is het groepje van 4 en we beginnen bij de derde altijd begin je bij de derde die pak je altijd aan de voorkant op omslaan doorhalen, omslaan door 2 omslaan door 2 omslaan door 2 dan gaan we nu twee keer omslaan en dan pakken we het vierde stokje van het groepje van 4 als relief stokje en dan hebben we weer netjes twee relief stokjes. Dan gaan we twee keer omslaan en dan pakken we de eerste stokje van het groepje van 4 en die maken we weer als relief stokje. En dan hou je weer je werk voor je en dan pakken we het tweede stokje, twee keer omslaan en je pakt het tweede relief stokje en die maak je weer af als een dubbel relief stokje dus elke keer zijn het dubbele relief stokjes we gaan nog een keer een groepje van 4 pakken twee keer omslaan je begint altijd in de derde dus je pakt het de derde stokje daar maak je een dubbel relief stokje van en nu ga je naar de vierde van het groepje van 4, en dan maak je weer een relief stokje van, en dan ga je naar de eerste van het groepje van 4, en dan maak je ook een relief stokje van twee keer omslaan en je pakt de tweede, kijk, dit is het groepje van 4. 1, 2, 3, 4 en we pakken nu de tweede. En je slaat twee keer om. En je pakt de tweede op als reliefstokje. Je slaat om, je haalt door. Door twee, omslaan door twee, omslaan door twee. Zo maak je de hele toer af. Ik zal er nog één meedoen. je houdt je groepjes van 4 in de gaten kijk deze heb je al gehad hier dus die mag je niet meer aankomen dan hou je de 4 hier over 4 stokjes Je slaat je draad 2 keer om twee keer om de haaknaald en je pakt weer de derde op als reliëfstokje. relief stokje je slaat om en je gaat een relief stokje maken dan sla je weer om je pakt het vierde als relief stokje en je slaat twee keer om en je houdt weer je groepje van vier in de gaten en nu pak je de eerste je gaat gewoon bovenlangs twee keer omslaan en nu pak je de tweede het tweede stokje ga ik te snel dan kan je altijd de afspeelsnelheid langzamer zetten en als je hem langzamer zet dan begrijp je wat ik bedoel met de eerste toer met relief stokjes en deze is niet moeilijk je moet hem gewoon even door hebben en ik ga dadelijk vertellen wat we gaan doen op de terugwaartse toer en dan zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van de toer met vaste dus we maken de toer even af met vaste en je keert het werk altijd met een losse en dan keer je je werk en dan komt het er zo uit te zien, kijk hoe mooi en dan gaan we nu dus de kruisen die we hier hebben gemaakt even goed laten zien kijk deze ligt overheen de derde en de vierde en de eerste en de tweede liggen eronder, kan je het zo goed zien, ja dus je moet in de gaten houden, even goed terecht Kijk, dit is het kruis die eronder liggen en die van uh, van links naar rechts boven gaan dus echt schuim van dit kruis die pak je altijd als eerste op en nu heb ik het getekend dat het eronder ligt maar natuurlijk de volgende toer ligt dit er boven maar je pakt altijd eerst de twee rechtse dus eerst de eerste dan de tweede van het kruisje, dus als dit het kruis is pak je eerst deze eerste twee op die ga je zoeken dus we hebben een losse gedaan we beginnen de toer altijd met twee uh, halve stokjes, dus omslaan insteken, draad ophalen, omslaan en door drie lussen halen omslaan, insteken, draad ophalen en door drie lussen dan gaan we nu aan dat kruis beginnen, wat ik net verteld heb. Je pakt altijd degene die je hier als eerste ziet, dus twee keer omslaan. Je pakt hier het stokje op als relief stokje, slaat om, haalt door, omslaan door twee, omslaan door twee, omslaan door twee, twee keer omslaan. En je pakt van het kruis nu het tweede stokje. Omslaan, doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. En nu kan je natuurlijk niet um, van het kruis de derde en de vierde pakken, omdat je bij het begin van de toer bent. Dus wat gaan we doen? We gaan naar de volgende eerste en het tweede stokje. We pakken het weer op. Kijk, en deze ligt mooi onderlangs. We pakken hem op. We halen hem door. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Nou, we twee keer omslaan. Dan pakken we de tweede op. Omslaan, doorhalen. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Dan gaan we weer twee keer omslaan. En deze ligt er nu bovenop. Maar we hebben hem van onderaf gehaald en als we hem van onder het kruis afhalen, gaan we ook onderdoor, achter deze twee stokjes om, gaan we de derde en de vierde stokje ophalen. En dan klap je het een beetje naar voren, je slaat om, trekt door, dan heb je nog vier lussen op je haaknaald, omslaan door twee omslaan door 2, omslaan door 2 en dan weer twee keer omslaan en dan pak je die tweede van het kruis dus die er gewoon recht naast ligt en dan maak je weer even een schaartje weer een dubbel stokje van en dan krijg je zo dit kruis zie je dus je hebt... Uh, ja zo moet het eruit komen te zien dan ga je weer gewoon verder omslaan twee keer en dan ga je weer het kruis zoeken pak weer even tekeningetje erbij je gaat dus weer die eerste twee zoeken die van links onder naar rechts boven wijzen dus je slaat twee keer om je pakt de eerstvolgende volgende die van linksboven of onder naar rechtsboven wijst en die maak je weer als reliefstokje, relief stokje een dubbel relief stokje al die relief stokjes moeten allemaal naar de bovenkant liggen kijk en dan pak je weer de tweede op En nu ga je de derde en de vierde zoeken. En omdat deze van onder komt, sla je twee keer om. Ga je ook achterlangs. En dan pak je de derde en de vierde op. Omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dus dit was de derde. Nu weer twee keer omslaan. En nu gaan we de vierde oppakken. omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2 zie je? dan komt het er, het ziet er een beetje raar uit in het begin hoor, dan is echt nog de opstartfase, zie je hoe mooi dat dit valt? ik zal nog een paar keer meedoen twee keer omslaan, je gaat de eerste en de tweede zoeken altijd het relief stokje naar de voorkant duwen. En het relief stokje naar de voorkant duwen, is altijd rechts achter het stokje naar voren oppakken, door één omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Zie je, dan nou heb je de eerste en de tweede gepakt en nu twee keer omslaan, en ik pak je de derde en de vierde op. Dit is de derde. En je gaat achterlangs en je haalt je draad op. Omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan komt dit er zo uit te zien. En dan pak ik even weer het voorbeeld erbij ik heb natuurlijk een beetje verder gehaakt want op een gegeven moment ben je gewoon verslaafd aan de steek kijk hoe mooi dat die steek valt en hoe hoe leuk dat je het kan maken ja ik heb wel haaknaald nummer 10 dat weten jullie maar um, het is gewoon een prachtige steek en het is gewoon zo heb je die stokjes hiervan opgezet. Onder afgehaald dus van onder het kruis dan ga je achterlangs en dan ga je die derde en die vierde ophalen ga je nu licht deze toer nou ligt die toevallig uh, erbovenop. dus die gaan we dadelijk even doen dan ga je voorlangs en dan krijg je die mooie weefsteek kijken hier ben ik nu op het einde en die sluit ik af met twee halve vaste of halve stokjes en de laatste steek. Dat wordt ook een half stokje. Eén losse. Dan keer ik het werk en dan ga ik eerst deze toer helemaal afmaken met vaste. En dan zoek je echt gewoon de steken op. Dus de teruggaande toer is altijd met vaste. En als ik op het einde ben, dan zie ik je weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer met de vaste. En we keren het werk weer met één losse. En dan krijgen we weer de mooie voorkant het is ook wel mooi dat je de zijkant met die twee halve stokjes doet want dan heb je altijd iets houvast om uh, ergens op te naaien je begint weer met twee uh, halve stokjes aan je voorkant alleen hè? het is niet aan de achterkant twee halve stokjes en dan gaan we weer die schuine kant zoeken je weet van het tekeningetje maar nu ligt deze even goed te voorhouden deze ligt er nu overheen de eerste en de tweede dus we gaan nu het schuine stokje de derde en de vierde dus deze die gaan we aan de bovenkant pakken maar dan gaan we nu verder oh, mijn haaknaald maakt een beetje herrie dus wat ik net heb uitgelegd twee keer omslaan je pakt dus weer je relief stokje het schuine relief stokje pak je als eerste en het tweede pak je als tweede en gaat het te snel dan zet je gewoon de afspeelsnelheid even iets langzamer dan ga je twee keer omslaan en de, um, de vorige toe was er achterlangs, maar nu gaan we hier overheen um, de derde en de vierde zoeken zie je want anders krijg je uh, die weefsteek niet dus je pakt de derde nu op als relief stokje, dubbel relief stokje en de vierde, kijk die zit hiernaast zie je? dan gaan we weer deze zoeken dus de volgende, kijk deze heb je al gehad het kruis is. even kijken of ik nu wel, wacht even, even een keer opnieuw opnieuw, ik pak nog een keer de de vierde op, doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2 omslaan door 2, ik was de laatste vergeten om te slaan, ik dacht al ik mis iets nou dan ga je weer twee keer omslaan en dan pak je weer de eerste van je kruis en dan steken je zelf even het kruis op papier zoals ik het in het filmpje heb gedaan dan twee keer omslaan en je pakt de vierde en het ligt allemaal mooie bovenop nu en als het er bovenop ligt twee keer omslaan dan ga je deze die derde en die vierde die ga je van bovenaf. af, die dus gaat over de relief stokjes heen die pak je op als derde, een keer doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2 en dan pak je nu die vierde, twee keer omslaan en over deze heen en dit is de vierde en dan heb je alweer een kruis. Ik zal er nog één doen. Twee keer omslaan. Je pakt weer de volgende. Je verlengt eigenlijk alleen maar stokjes relief stokjes. Je verlengt ze. Dus je pakt nou de tweede daarnaast. En dan ziet het er altijd zo uit. En ik vond het in het begin heel raar. Maar nu ga je weer twee keer omslaan en je gaat er overheen. En je pakt van het kruis hier die derde en die vierde. Die mag je best diep oppakken. Dus dit is de derde. En nu weer twee keer omslaan en dan pak je die ernaast zit. En allemaal nou er overheen. En ik zal nog even een voorbeeldje laten zien. Uh, want ik heb natuurlijk eerst een proeflapje gemaakt voordat ik met het echte garen begon, want dit wordt een kussen ik zal eventjes het uh, proeflapje laten zien en dit heb ik gemaakt met de uh, royal en ik zal onder het filmpje nog even zeggen hoeveel steek ik opgezet heb zodat je er altijd naar kan kijken en met dit proeflapje kijk hieronder nu zit maakmeld weer een beetje herrie te maken hieronder Kijk, hier had ik niet door dat ik er overheen moest. Dus dan krijg je dit als resultaat. En omdat het wit is, kan je dit niet zo goed zien. Want het licht valt dan. Zie je? Hier heb ik te ver doorgegaan en ben ik er niet overheen gegaan. En dan krijg je ook niet de mooie weefsteek. Maar met het groen zie je het beter. En daarom ben ik ook ja, wol gaan zoeken, wat bij het interieur past en wat ook lekker haakt en uh, ja, ik zou zeggen heel veel plezier met deze keltische weefsteek of de Celtic weefstitch en ik zie je graag bij een volgend filmpje terug dus graag duimpje omhoog hier abonneren op mijn foto klikken en tot de volgende video